De wedstrijd is begonnen. DVS tegen ACV. Op uh, 17 uh, september. Eerste lange bal van uh, ACV. Richting uh, nummer. Het is nu nummer 11 van de bal. Gelijk misschien gevaarlijk. Bij de tweede paal. Uh, nee, het is Sam de Wit. Kan uh, wegwerken. Nee. Oeh. Hé. Hey. Oh, 100% kans. Kruisheer. Die moet hij gewoon maken. Zal niet? Nee, was niet egoïstisch. Hij nee. stond op drie meter van de goal. Had misschien zelf ook gewoon mogen schieten. DVS zit er kort op bij balverlies. Bal. Uh... springt wel, Sem de Witte rugdekking. Is ook snel. Oh, Daan Huiskamp, Loopt maar net goed af. Verdedigend staat het wel uitstekend uh, bij DVS. Ballen worden weer snel uh, veroverd. En, uh... Middenveld daar is uh, steeds van colijf ja. met name. Roemion nu een keer. Terug, Salasiwa. Naar uh, Nijland. Corner wellicht, nee. Zij binnen te houden. Die komt niet oh. helemaal lekker weg. Paul, nu uh, blijft hij helemaal hangen. Goede aanname. Nederland. Voorzet. Lang onderweg die bal. Ali Akla, aanname goed. Draait. Schiet. Ja, doelpunt. Ja, ja. doelpunt. Ik keek even op horloge en trilde. En uh, hij zit erin. Grensrecht rookakkoord. Ali Akla. Dit heb je net even nodig. Dit is lekker zo vlak voor de rust. Hij draaide zich goed vrij en uh, kon hem met zijn linker uh, binnenwerken. Bal blijft een beetje hangen. Kijk, ja. goede interceptie van Salazila. Schiet op de vuisten van de keeper. En daar is Stef Nijland. Goeie redding van die keeper, zeg. Die hensbal uh, van uh, Frank Olijven. Nou, goede kans. Twee, of misschien wel minder. In drie seconden tijd twee grote kansen. Goed van uh, Salah en ook in de tweede instantie was het prima van uh, Stef Nijland. Sterk optreden van de keeper van uh, ACV. Had eigenlijk een uh, kans voor DVS moeten gaan worden. Nu ACV er weer uit. Gevaarlijk. Voeten van Daan Huiskam. Ja, de beste mogelijkheid van de tweede helft was dit denk ik voor uh, ACV. Dit doet hij uh, handig. Strijker. Nu met uh, zijn verkeerde beentje denk ik. Bal uh, valt bij uh, Jasper. Schiet uh, schotkans. Oeh. Goeie redding hoor. Vier redding ja op de schotpoging van um, nummer uh, 15 was het. Lars Dijk. Een beetje op de buitenkant genomen. En van Hilten werkt hem weg, Briljits. Ah, Maakt uh, meters, kan aanleggen. In de handen van uh, Daan Huiskamp. Uh, Gevaarlijk om uh, In die vijf. lijn zoveel ruimte te geven om dat schot uh, voor te bereiden. Ruimte nu aan de andere kant. De uh, bal o, Nicky van Hilten. Wat gaat hij doen? Oh! De beste kans. Korte ik denk dat het helemaal niet zoveel scheelde. Die, uh... oh, hij deed weinig verkeerd, alleen uh, moet scoren. Ja. Misschien spaart uh, Peter een aantal mannen voor uh, dinsdag. Nou, nu dan. Gastelwani. Mooi doelpunt heen, wat een goede wissel. Ja, maak je een matchwinnen. El Swanny snijdt er doorheen en uh, stift hem over de keeper en uh, beslist hier de wedstrijd. Ja, een beetje foute bal van uh, invaller. Uh, Mark Jacht krijgt het denk ik op zijn scheen beschermen. Assist van uh, Roemeyon. En het uh, leek dat hij hem iets te ver voor zich uitspeelde, maar hij uh, was razendsnel. En, uh, zo staat DVS comfortabel. 2-0 voor tegen ACV. En is het hier wel uh, beslist. En daar uh, fluit de scheidsrechter voor het laatste. De punten blijven in 2-0 overwinning.